Hey, wat fijn dat je weer luistert naar de podcast van de kinderbijbel van bijbelshandboek.nl Het vorige verhaal stopte bij de droom van Abraham. Weet je nog dat hij niet kon slapen en lag te piekeren? En dat hij zich zorgen maakte of hij ooit nog wel een zoon zou krijgen? Toen hij bijna in slaap viel, kwam God bij hem in een visioen. Een visioen is een soort droom maar dan een droom waarbij je niet slaapt, maar nog net wakker bent. Je ziet iets wat er normaal gesproken niet is. Abraham voelde dat God bij hem was. En God zei tegen Abraham, niet bang zijn Abraham, ik ben voor jou een schild, ik zal je altijd beschermen en belonen. Abraham vroeg toen aan God, maar wat wilt u mij dan geven? Ik zal sterven zonder kinderen, want Sarah en ik... We worden nu wel echt heel oud en we hebben nog steeds geen kinderen. Toen nam God Abram mee naar buiten en hij zei tegen hem, kijk eens omhoog naar de hemel en probeer de sterren maar eens te tellen. Abram keek omhoog. Het was een hele heldere nacht en de hemel was vol met heel veel sterren. Zoveel dat Abram ze echt niet kon tellen. En God zei, zoveel sterren als jij ziet... Zoveel familie zul jij in de toekomst krijgen. En dat begint bij jouw eigen zoon. Abraham werd rustig en hij geloofde deze belofte van God. Hij geloofde God. En omdat hij God geloofde, was God heel blij met Abraham. Want geloof, dat is wat God wil. Dat geldt ook voor jou en mij. Als wij vertrouwen op God en zijn woord en de beloften, dan is God ook blij met ons. De volgende ochtend kwam God nog een keer bij Abram. En nu zei God tegen hem, Ik ben de Heer en ik heb jou uit Ur der Galdeën gehaald, omdat ik jou dit land wilde geven. God gaf het land aan hem tot een erfenis, staat in de Bijbel. Abram vond dat natuurlijk geweldig en hij vroeg aan God, Maar Heer, hoe kan ik zeker weten dat het van mij zal zijn? Abraham vroeg God dus eigenlijk om een teken dat die belofte ook echt uit zou komen. Als antwoord kreeg hij van God een opdracht. Hij moest een aantal dieren slachten. Abraham deed gehoorzaam wat God van hem gevraagd had. Hij sneed de dieren in tweeën en legde de helften tegenover elkaar. En die nacht zag Abraham een oven waar rook uit kwam En een brandende fakkel die tussen de helften van de dieren doorging. Dat was een teken. Het teken van God dat hij zich aan de belofte zou houden. God sloot die nacht een verbond met Abram. En dat verbond is nooit verbroken. En zo werkt het altijd bij God. Iedereen die door Gods genade echt Gods woord gelooft, zal net als Abram altijd op God kunnen vertrouwen. En toch? Toch werden Abram en Sarai onzeker. Want na heel lang wachten had Sarai nog steeds geen kindje. Het duurde nu wel heel erg lang en ze werden steeds ouder. Sarai was eigenlijk al te oud om nog kinderen te kunnen krijgen. En daarom zei Sarai tegen Abraham: Misschien wil God het wel anders. Misschien heeft hij het anders bedoeld. Misschien wil hij wel dat je een kindje krijgt bij mijn slavin. Misschien moet je haar als bijvrouw nemen. Als zij dan zwanger wordt, zal het kindje van ons zijn. Abram dacht na. Heel diep. En toen knikte hij. Misschien had Sara hier wel gelijk. Het kon toch ook eigenlijk niet anders? Abram nam Hagar tot bijvrouw. En het ging zoals ze hoopten dat het zou gaan. Hagar werd zwanger. Zou God dan echt door Hagar het beloofde kind willen geven? Toen Hagar ontdekte dat ze zwanger was, werd ze heel trots. Maar opeens durfde ze ook meer. Ze werd zelfs wat brutaal. Brutaal tegen Sarai en ze begon Sarai ook steeds meer te beledigen. Dat vond Sarai natuurlijk niet zo fijn. Ze klaagde erover tegen Abram en ze zei boos tegen hem, Het is jouw schuld. Het is jouw schuld dat Hagar mij nu steeds beledigt. Ik heb haar aan jou gegeven als bijvrouw. Maar nu ze weet dat ze zwanger is, maakt ze mij belachelijk, omdat ik geen kinderen kan krijgen. Daar moet je toch echt iets aan doen, Abram? Dat was natuurlijk helemaal niet eerlijk van Sarai en dat wist Abram ook wel. Toch zei hij tegen haar, Hagar is jouw slavin, Beslis jij zelf maar wat er met haar moet gebeuren. Toen begon Sarai ook lelijk te doen tegen Hagar. Ze liet Hager de vervelendste klusjes opknappen en ze vernederde haar zo erg dat Hager bang werd. Ze hield het niet meer uit. Ze vluchtte weg, de woestijn in. En hoe dat verder afloopt, hoor je de volgende keer in weer een nieuw verhaal. Luister je dan ook weer? Tot dan!